Ja. Met de foutjes die ik verzameld heb in de Albert Heijn heb ik weer een nieuwe proefles geboekt. En vandaag ga ik een sportproeven met niemand minder dan Judoka koning Roy Meijer. Roy weet natuurlijk precies hoe hij met zijn tegenstander om moet gaan op de mat. Weet hij dat ook op het moment dat hij een boog vast heeft? Yeah, right. <laughs> Ah, Haha, lekker, oh, lekker, lekker. Ja, ik ben ready. Ga niet de mat op. We gaan handboogshieten. Oeh. <laughs> Oeh, shit. Ja, oh. Ik ben blij, want ik heb eindelijk een tegenstander van formaat. Ik ben heel benieuwd. Het word, wordt leuk. Ja, het zit wel goed met je eiwitten, zie ik. Want uh, je ziet ja. er nog groter uit dan op televisie. Ja, zelf. We bereiden voor, jongen. Ben je voorbereid lekker. of niet? Lekker, lekker, ben ik voorbereid. Tenminste, ik heb goed gegeten. Ik heb mijn eiwitjes, mijn proteoenkekjes op. En uh, ik ben scherp. Dus ik hoop dat het verschil mag maken. Ik heb echt een champ instelling, want we gaan knallen, vriend. beetje op. Ja, let's go, go. Gaan. let's go. Ja. Kijk, het is onze handboogcode. Goed, zeker. Ja? met jullie. Ben ik klaar voor? Zin toe? in. Oké, okay, gaan we beginnen. En we gaan op dezelfde manier staan zoals we. Dus de tenen gaan die kant op en de voorste arm gaat gestrekt naar het doel toe. Pak je hem een keer vast met drie vingers en dan mag je loslaten, hoor. Oh! Oh, ja. lekker! Zal ik laten zien hoe Robin Hood dat deed? Hij heeft zo'n mooie houding, hè? Pak... Zo! Yeah, right. Eigenlijk zouden we er een weddenschap van moeten maken. Op het moment dat ik win, dan gaat Rieke met mij een keer de mat op. En als hij wint, dan ga ik met hem de ring in. En dan hebben we geen regels, behalve handschoenen. We we'll Zometeen schiet jij één pijl, daarna schiet jij een pijl. Ik hou de score bij. Yeah. En uiteindelijk, na de vijfde pijl, dan weet je I het Ik kan aan mijn inner Robin Hood. Negen punten voor Roy. Die man. Oké, nou wordt het spannend. Wel niet rood. Het is rood. Sowieso 9. We moeten een verschil maken met 10. 10 punten. Daar ah. nou, heb je een 9 nodig. Ik zit gewoon te shake hier hoor. Ah. Ah. Niemand. De proeven met verhoeven beker van vandaag. Ik ga naar Rico. Gefeliciteerd. <lacht> Top, thanks coach. Alsjeblieft. Oeh. wacht even. Laten we even... Bijhalen wat jij net gezegd hebt, vriend. Ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh, handschoenen aan voor Roy. En we gaan een keer de ring in. Oh, dat wordt gezellig. Ik proef nu al bloed. Nou, het is proeven met vroeven. Proeven, dus, eh. ja, Wil jij nou, net als Roy en ik, proeven hoe het is om te boos schieten? Gaan we naar Proeftesport.nl, gebruik deze vouchercode en boeken.